D66. Wij vinden dat de gemeente kleine sportclubs moet faciliteren. Dat doen we onder andere met lage zaalhuur en buitensportvoorzieningen. D66 waardeert de kracht van kleine sportclubs.